Ah, mooi. Welkom bij aflevering 2. In de vorige aflevering hebben we uitgebreid besproken wat de oorzaken zijn van agressie. Bijvoorbeeld mensen die met vol mond praten. Of onbeschaamd chocolade eindjes. Eten. Nou zul je zeggen vol, ik durf nu niemand meer te helpen aan de balie. Want het is zo'n grote ballon geworden. Ik kijk wel uit. Nou dat is natuurlijk onzin. Want uh, heel vaak parkeren we. Lastige situaties, maar het speelt wel onbewust in het achterhoofd mee. Wees je daar van bewust. En wees je er ook van bewust dat je wel degelijk het verschil kan maken. Als baliemedewerker, als cashier, als iemand die in een zwembad werkt, als gemeenteambtenaar, als um, consultant. Um, je kunt echt verschil maken. Uh, agressie wat uit frustratie is geboren, daar kun je altijd wel in meeveren. Het is ook belangrijk dat je in die communicatie blijft. Dat, je het, uh, dat mensen het gevoel hebben dat ze gehoord worden, gerespecteerd uh, luisteren. Dat is wat ze eigenlijk allemaal willen. Uh, oprecht luisteren en oprecht in het gesprek zitten. Dus niet van tevoren al denken: oh ja, dan ga ik dit zeggen en dat zeggen. Oh, ik moet nu dit zeggen. En meteen al de inhoud in. Nee, luister nou eens gewoon naar die ander wat hij te vertellen heeft. En gaan er dus op een menselijke manier mee communiceren. Dan, dat zal al heel veel schelen in de agressie. Mensen willen gewoon gerespecteerd worden, ze willen gehoord worden. Dat is eigenlijk alles. Het is zo simpel. We binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen niet waar. Yeah! Sorry. Want laten we eerlijk zijn, jij als ambtenaar of cashier of winkelbediende, jij hebt ook zo je vooroordelen, je hebt ook zo je frustraties. Je werd misschien ook niet gezien als kind en je hebt ook het gevoel dat je moet knokken voor je... Voor je geluk. En er zijn misschien ook heel veel dingen waar je helemaal geen zin in hebt. Je had er helemaal geen zin om te werken, je moest je vrije dag opofferen, uh, weet ik veel. Uh, het is heel belangrijk uh, nog voordat je het kantoor of de zaak, de winkel binnenstapt, dat je uh, een andere mindset toepast. Want anders ga je al half bakker de communicatie aan. Maar het, nogmaals, het is niet erg, het is hartstikke menselijk hè. Laten we dat even voorop stellen. Maar het, het is handiger om uh, Eerst even een mindset toe te passen. Nou, hoe je dus absoluut niet moet reageren op die ander is op een nukkige manier. Dus, hè, dat mag duidelijk zijn. Of uh, op verschillende manieren. Zowel non verbaal als verbaal. Want dan, dan zorg je alleen maar voor meer problemen. Geef die ander even de ruimte. Laat eens een stilte vallen. Luisteren. Gewoon oprecht luisteren. Hoor diegene aan en zeg: Oh meneer, nou, dat is vervelend. Ja. Uh, gaat het ook, ik ga geen zinnetjes uit je hoofd leren. Uh, als je een training hebt gehad, uh, doe dat wel zoveel mogelijk vanuit je authentieke zelf. gaan we trouwens ook nog op in. Eén van de laatste afleveringen komt dat aan bod. Dus alsjeblieft voorkom deze vicieuze cirkel door mensen op een vriendelijke manier een spiegel voor te houden. Luister even naar ze. Haal adem. Buik, hè. Nooit hier. Gaan we ook nog in een aflevering op in. Hoe kun je spanning bij jezelf deescaleren en bij die ander. Ja, uh, geef, geef elkaar de ruimte. Veer mee waar nodig is. Tenzij ze natuurlijk je grenzen overgaan. Grensoverschrijdende agressie heet dat. Dat is weer een ander hoofdstuk. Maar hier gaat het over mensen die het gewoon zwaar hebben of die gewoon klagen. Of, of die op de organisatie, op jullie, uh, klagen van jullie ook altijd. En al die regeltjes. En, bah. en misschien komt er ook wel wat gescheld aan te pas. Als je dat heel vervelend vindt, kun je dat licht begrenzen. Maar het belangrijkste bij dit soort agressie is meeveren, begrip tonen, luisteren. Probeer dat gewoon ook eens... Uh, ...in je eigen privédomein, of op straat, of je zou het zien, het verschil is zo gemaakt. Waar we ook nog nader op ingaan is hoe dun de grens eigenlijk is tussen frustratie en instrumentele agressie. Uh, Frustratieagressies zijn vaak gemeende, echte emoties. En uh, instrumentele agressie, dat, die, uh, dat wordt doelbewust ingezet om, uh, nou, om een doel te bereiken, hè, zoals ik het al zeg. Uh, dat wil niet zeggen dat dat per se allemaal slechte mensen zijn, want wij hebben het zelf ook wel We zoeken ook eigenlijk diegene uit waarvan we het eerst iets gedaan krijgen. Door een beetje te slijmen, een beetje te manipuleren. Het hoeft niet allemaal slecht te zijn. We hebben het er allemaal in ons. Dus um, lastige mensen, bestaan die? Ja, die bestaan. En misschien zijn we zelf ook wel een beetje lastig. Daar gaan we het over hebben in de volgende aflevering. Over lastige mensen en wat je daarmee moet.